Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Dat ik mezelf kan zijn bij mijn vrienden, dat ik hard met ze kan lachen en uh, dat ze enorm inspirerend zijn. Altijd als ik een avond gezellig met vrienden in de kroeg heb gezeten, dan word ik heel blij van het feit dat ik een telefoon heb vol met nieuwe tips voor podcasts, boeken, uh, films. Uh, gezelligheid, gewoon leuk samen zijn met elkaar. Hoe ziet een ideaal diner er volgens jou uit? Frans? Een confit de een lekkere glas witte wijn, Sancer, sancerre. Toetje, il flottant, lekkerste toetje van de hele wereld. Veel vrienden eromheen en mijn kinderen en mijn man. En lekker de hele avond kletsen met elkaar, drinken en genieten van lekker eten. Liefst geen muziek ook. Daar hou ik niet zo van in een restaurant. Welke hoofdrol zou je willen spelen in een film? Een helderrol, een heldin. Superwoman, en dan mensen redden en dan heel strak pak aan en vliegen en klimmen en uh, met vuur smijten, allemaal toffe dingen zou ik dan doen, ja. Wie moeten wij volgen op Instagram? Oh, wow, goede vraag. Wie ik wel inspirerend vind zijn um, de, de hele rijke vrouwen op dit moment, zoals Mackenzie Scott en uh, Melinda Gates die heel veel weggeven aan het goede doel en daarmee bedoel ik ook echt heel veel. Mackenzie Scott heeft de afgelopen vier maanden 2 miljard weggegeven. En ik denk dat zij echt uh, kan met haar gedrag uh, kan leiden tot systeemverandering. En ik vind dat heel inspirerend dat er echt vrouwen, superwoman, opstaan... die ook het tegenovergestelde doen, wat hun mannen doen, raketten bouwen en daarmee de ruimte in gaan. Ze helpen andere mensen en uh, dat vind ik heel inspirerend en ze, ze, ze praten daar ook vrij en openlijk over. Dus dat, ja, dat vind ik leuke vrouwen om te volgen en dat zouden jullie ook moeten doen. Het eerste jaar moederschap is mooi, maar ook zwaar. Geldt dat denk je ook zo bij jonge vaders? Uh, ja, het vaderschap is ook zwaar, maar voor de moeder vele malen erger. Want uh, ze heeft eerst een zwangerschap doorstaan, wat fysiek niet al te prettig is. Daarna een bevalling, wat fysiek nog onprettiger is. En daarna komen daar de slapeloze nachten overheen. Die gelden wellicht ook voor jonge vaders. Maar fysiek gezien eh, beginnen vrouwen eigenlijk al met 2-0 achterstand aan het moederschap. Dus ik denk dat het eh, zeker voor moeders een stuk zwaarder is. En daar komt ook nog iets bij dat eh, moeders tijdens hun zwangerschap een heleboel hormonen aanmaken. Negen maanden op, negen maanden af. Dus het duurt nog negen maanden na de bevalling. Voordat je weer normaal kunt denken en jezelf bent. En de hormonen die schoppen alles in de war en daar word je echt verschrikkelijk slap van of juist heel moe of juist agressief. Het kan alle kanten op gaan. Maar dat maakt het eerste jaar moederschap voor de vrouw denk ik zwaarder dan voor de man. Er zijn heel veel boeken voor aanstaande moeders. Wat maakt jouw boek uniek? Ik denk dat mijn boek uniek is omdat het eerlijk is. Er staan eerlijke verhalen in. Uh, niet alleen van mezelf maar van een heleboel andere vrouwen. Het is geen sugarcoated verhaal, het is geen roze wolk. Uh, dus als je eigenlijk wil horen wat je vriendin in je oor zou fluisteren, dan denk ik dat je mijn boek moet hebben. Uh, het eerlijke verhaal, het is ook wel grappig geschreven hoop ik. Dus ik hoop ook wel dat je erom kan lachen. Maar dat hoop ik dat het uniek maakt. En daarnaast staan er nog een heleboel tips en tricks in om het moederschap makkelijker te maken. Dus uh, hoef je zelf niet meer te googlen, dus ik hoop ook nog dat het heel makkelijk is voor moeders. Wat is de beste tip voor jonge moeders? Mijn beste tip is, volg je gevoel. Jonge moeders die beschikken over iets fantastisch. Alle vrouwen die een kind hebben gekregen, hebben deze eigenschap. En dat is dat je beschikt over moederintuïtie. Soms duurt het heel lang voordat je daarop durft te vertrouwen. Sommige vrouwen die durven daarop te vertrouwen vanaf dag 1. Maar het is een goed kompas. Het is echt wat je, wat je helpt je hele leven lang. Dus durf daarop te vertrouwen. Wie of wat heeft jou geïnspireerd dit boek te schrijven? Niet een wie, wel een wat. Enorme woede heeft me geïnspireerd om dit boek te schrijven... omdat ik echt ongelooflijk boos was toen ik net een kind had. Dat er zoveel dingen waren die niemand me had verteld en die ik ook niet had gelezen in de boeken. Dat je kraamtanen krijgt en dat je heel erg verdrietig kunt worden en dat je niet weet waarom. En dat je uh, fysiek nog heel, heel lang uh, erover doet om te herstellen. En daar was ik zo boos over dat ik dacht, nou, waarom, waarom weet ik dit niet? Dus ik dacht, ik schrijf het boek dat ik zelf heel graag had willen lezen toen ik net moeder was. Met alle dingen waar moeders onderling het liever niet over hebben. Ik ben zo waanzinnig trots op dit boek. En ik ben heel blij dat ik uh, het heb geschreven, want het was, het was een pittig proces. Met kleine kinderen en uh, nou, bijna fulltime werken ook nog de tijd vinden om een boek te schrijven. Dat uh, was af en toe echt... Uh, Bloed, zweet en tranen, een slaapgebrek, maar het is gelukt. En elke keer als ik een mailtje of een DM of een Instagram berichtje binnenkrijg van een jonge moeder, ik zat keihard te janken op de bank, maar toen ik even twee hoofdstukjes had gelezen uit je boek, uh, besefte ik weer iedereen maakt dit mee. En nu ben ik weer gerustgesteld, dat is precies waarom ik dit boek wilde schrijven. En uh, nou, dan, uh, dat vervult me met enorm veel trots en daar uh, ben ik er heel blij om.